Ik ben Desjo, 28, en ik heb twee jaar in de jeugdzorg gewoond en zeven jaar in de jongenraad van Cardea gezeten. En nu ben ik weer, ja, werk ik bij de jonge Garage in Rotterdam en ben ik plus van twee jongeren. Ik heb twee jaar dan op een groep gewoond binnen Cardea, binnen, binnen de jeugdzorg. En daarin daar heb ik veel dingen meegemaakt die, die ik zou willen veranderen. En in de Jongenraad daar kom je op voor de jongeren binnen een woongroep. En wat ik heel belangrijk vond was de ervaring die ik heb meegemaakt in de jeugdzorg. De goede dingen, maar ook de slechte dingen. Om die te vertellen aan andere jongen om te hopen dat zij niet die fouten maken die ik bijvoorbeeld wel heb gemaakt. En daarbij hebben wij bijvoorbeeld een training ontwikkeld, ben je er klaar voor. Dat is een training richting zelfstandigheid. Ja, jongeren die vanaf 16 naar zelfstandigheid gaan. En wij willen jongeren eigenlijk op een goede, leuke, interactieve manier klaarstomen ja, naar zelfstandigheid. Dat ze gewoon hun eigen keuze kunnen maken en weten waar ze aan toe zijn. Daarom, heb ik, ja, daarom doe ik dit. Dat is mijn drijfveer. Wat het mij oplevert om mijn ervaring in te zetten is leren presenteren, voor jezelf op te komen, leren praten over je gevoelens, met je emoties omgaan, uh, je ervaring gebruiken en hoe in te zetten om andere jongeren te helpen. Dat is ook een hele belangrijke. Je leert skills om het op een Leuke, interactieve manier te doen en niet zoals hulpverleners aan een tafel te gaan zitten en zeggen van ja, hoe is het met jou, wat is jouw probleem. Uh, zo probeer ik dat niet te doen. Ik begeleid een jongen vanuit, vanuit Plusmaatje, die is ook geadopteerd net als ik. En een hulpverlener kan wel tegen hem zeggen, op een moeilijk moment in zijn leven, of dat hij er even heen zit, ik begrijp je, ik weet hoe je je voelt. Maar dat kan hij niet, want hij heeft niet in diezelfde situatie gezeten uh, als zijn jongeren. Ik daarentegen kan tegen jongeren in de jeugdzorg, of jongeren die galopteerd zijn, zeggen van ik begrijp je. Want ik heb daar ook gestaan. Ik heb dat meegemaakt en ik weet hoe je voelt. En dat schekt een stukje vertrouwen. En ik denk dat daarom dat, het, dat ik het heel belangrijk vind dat er meer met ervaringskundigen gewerkt wordt binnen de jeugdzorg. Wat ik zou willen zeggen tegen iedereen die bezig is met regels binnen de jeugdzorg is... Ik ben heel vaak gevraagd voor jongeraad om te komen naar een congres voor gemeentes... Of er, uh, ik ben ook naar het ministerie geweest... om te praten met belangrijke mensen die gaan over regels binnen de jeugdzorg. En dat vind, ik, dat vind ik goed om dat te doen. Wat ik niet goed vind om te doen, is jongeren uitnodigen... en dan hun input vragen... en dan eigenlijk er niks meer mee doen. Of er eigenlijk niks meer... Wij horen nooit wat terug over, uh, over zo'n bijeenkomst van de gemeente of noem maar het maar op. En dan denk ik bij mezelf van ja... Voor wat vraag je eigenlijk dan mijn ervaring of mijn advies of mijn, uh, wat ik heb meegemaakt? Voor wat vraag je dat? Uh, daar, zou, daar zouden ze veel meer, veel meer aan, uh, aandacht aan moeten geven en veel meer leerlingen uit moeten halen. Want Jongeren, die, jongeren spreken echt uit hun ervaring. En dat is heel nuttig, want het gaat over de jeugdzorg. Als je snel ergens wil komen, moet je alleen gaan. Als je ver wil komen, moet je het samen doen. Dus gebruik je stem.